En hallo mensen van J-Movies, ik ben Jason en vandaag gaan wij het hebben over de 5 irritaties aan een film. Een soort van 2.0 van de top 10 toen. Ja. Oké, okay, iedereen heeft wel eens irritaties als hij een film gaat kijken met vrienden of in de bioscoop. Deze geldt eigenlijk voornamelijk voor met je vrienden. Maar je kunt het ook een beetje toepassen aan in de bioscoop. Pop that thing, she gonna... Als je vriend, of wie dan ook, wordt gebeld en opneemt, en dan... Ja man. Nee, nee, nee, nee, je niet man. Wat is er? Pop that thing, she gonna... Je vriend let niet op en er gebeuren dingen in de film. En dan vraagt hij aan jou wat er is gebeurd, zeg maar. En dan denk jij, let dan gewoon op. En dat is zo irritant. Over, en er is nog een oude bekende in het team. Wie? Iemand die je misschien kent uit de verleden. Wat, wat gebeurt er net? That thing, gonna... Heb jij ook wel eens dat jij een film uitzoekt voor diegene en dat die het niet goed vindt en dan maakt het niet uit welke film jij kiest? Hij zegt alleen maar nee. Hij vindt geen enkele film vindt hij goed. Deze is echt leuk. Nee. nee. Deze dan? Nee. En deze? Nee. Kies er zelf dan eentje uit. Nee. Waarom is nee? Nee. That thing, Soms vervelen vrienden zich heel snel tijdens een film, terwijl je eigenlijk pas net bezig bent met de film, en dan weten ze zelf niet eens wat ze daarna willen doen. Kunnen we niet iets anders gaan doen? Maar we kijken, kijken pas naar de film. Ja, maar ik zoek een film. Uh, Oké, okay. wat wil je nou doen? Eh, uh, geen idee. Pop that thing, she go. En de laatste is natuurlijk dat als er een grappig momentje komt in de film, dat ze dan je vriend veel harder lacht dan dat de grap dat werkelijk was, en dan een awkward moment komt. En Jij denkt van, uh... <laughs> oh my god. <laughs> Ik hoop dat jullie deze video ook leuk vonden. Ik vond het zeker grappig om te doen. Uh, wil je meer dat ik zulke video's ga maken? Laat het dan even zeker weten in de reacties hier beneden. Wil je meer abonneren? Dan zie ik jullie zeker de volgende keer weer. En uh, klik maar ergens op een van die video's daarho. En dan uh, zie ik jullie zeker ergens wel de volgende keer weer. Uh, ik zeg gelatie.